Goed zo, Joyce! Hé hey, Annabel! Dat is lekker hooi! Hooi van gister! Hé hey, Annabel! Hé hey, Joyce! Goed zo, Joyce! Hé hey, Annabel! Ik ga deze meenemen! Hé hey, Roosje! Hé hey, Roosje, hé hey, Roosje, hé hey, Roosje, goed zo Roosje?